Hallo en welkom bij Paul Smadden Vandaag een soort van vervolg van de Duitse banenrijtuigen. Ik had nog iets meer van mijn naamgenoot overgenomen. Uh, daar begon het eigenlijk mee. Het zijn deze drie Roco rijtuigen. Uh, hij had ze overgenomen in de veronderstelling dat er een decoder in zat... En toen dat niet bleek te zijn, werd er een beetje lacherig gedaan. Over wat had je verwacht. Um, en er werd ook een verwijzing gemaakt naar, naar mij, alsof hij dat zou zijn. En zo kwam hij bij mij terecht. en uh, Ik heb deze overgenomen. Samen met de Duitse banen die hem ook als verkocht, kapot verkocht waren. Of als goed verkocht waren, maar dat niet waren. Een heel verhaal. In ieder geval... Ik vind deze wel leuk om te, le te rijden met een van mijn uh, Duitse stoomlocomotieven, De 01 of misschien de 65 met geluid. Uh, want dit zijn oude Nederlandse. Uh, volgens mij is ze Bolkop. Plan is in ieder geval. Volgens mij zit niet de juiste plan D in het juiste doosje. Ik ga ook niet meer weten welk doosje waarbij hoort, als ik het allemaal zo wegleg. Maar dat is voor latere zorg. Uh, deze zijn voorzien van binnenverlichting. Uh, die gewoon altijd uh, aanschakelt. Het is uh, een uh, tweede klas, een eerste klas en een restauratie -rijtuig. En uh, het is een beetje wat je nu ook ziet bij de historische treinstellen als ze door Nederland heen uh, rijden. Um, oh, hier is een trapje een beetje. Die moet ik even nu vastzetten. Um, dus het is, het is grappig als je uh, zo'n treinstel wil uh, neerzetten op je baan zoals je die ook uh, ziet uh, bij... Uh, nou, laatst uh, een tijd terug de Bossche-Bolle-Express. Um, of hoe het toen ook heten op dat moment. De wielen moeten nodig schoongemaakt worden. Dat kan ik je wel zeggen zo. Um, de verlichting werkt wel. En er zitten hier nog twee... ...voubalgen bij. Waarbij ik even moet kijken. Een van deze twee is misschien... Nee, ze zijn allebei even groot te zijn, dus... Deze kortere, die hierop zitten, en de grotere. En daarmee kun je... Uh, de voorste zet je, en de achterste zet je de grootste op. En uh, tussenin doe je de kleinere uh, vanwege de kortkoppeling. koppeling. Dan ziet het er mooi uit als één geheel. Nou, ik zet hier even nog een trapje recht. Ik maak wat wielen schoon. En uh, de rest van de video is uh, deze terwijl ze op de baan rijden. Vandaag is zo'n dag dat al het, al het materieel alleen maar denkt aan ontsporen. Dus ik laat hem lekker uh, rustig rijden. Voorop rijdt een uh, NS 1100 in turquoise kleurstelling. En erachteraan de drie plan D treinstellen. De frontverlichting van de lok wil ook niet aan. Uh, ja, zoals gezegd, het is zo'n dag. Hij rijdt nu uh, lekker rustig onderlangs. Dus ik ben benieuwd of hij over alle wissels heen komt en of ik hem dadelijk boven weer zie. En het antwoord op de vraag die over de wissels heen kwam was nee. Er ligt in die hoek een nieuwe wissel en uh, die is voor een nieuw stuk spoor waar ik binnenkort waarschijnlijk volgende week wat van laat zien. Alvast bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Like, deel en subscribe. En uh, binnenkort is het eindejaar. Dus uh, als iemand nog ideeën heeft voor een uh, leuke eindejaarsaflevering. Uh, dan, uh, dan hoor ik het graag. Misschien kan ik er wat mee.